En hallo mensen van J-Movies, en als het goed is, zien jullie nu een green screen achter mij en dan, eh... Uh... In ieder geval, wat ik eigenlijk wil zeggen, is dat er, eh... Uh... Doe het niet weer terugkomt en uh, daar gaan wij nu een stukje naar kijken Oh ik haat dit hè. dit haat ik echt Oh, oké okay. Oh, terug Nou was dat oké okay, of was dat oké? Okay? Nou goed, Dit do doe het niets komen we weer terug En voor de rest blijft alles hetzelfde, maandag tot 10 Daar zijn ook de laatste tijd uh, veel video's van gekomen Morgen komt er een video online, en die gaan we nu een klein preview nakijken. Zijn we er? Nee. Zijn we er? Ja, Oké. Okay. <lacht> uh, wij gaan het vandaag hebben over... Ik ben fan van OneOxion en haar van Broeder Mars. Manny alles Oh echt. Ja. En wij hebben voor elkaar tien vragen gemaakt over die personen. Hij over Broeder Mars aan mij, en ik over OneOxion aan hem. En dan is er woensdag een op weg naar... En natuurlijk vrijdag is en anders komt er een doe het niet online. Oké, okay, dus van mm -hmm. jullie deze video genoeg gedaan. Nou, hebben, je niet meer abonneren en dan zie ik jullie de volgende keer weer. Later.